Ik ben Marije, we zijn hier in Hotelrestaurant Den Hof in Zelzaten. We zijn een hotel, een restaurant, een feestzaal, een bar, dat is de ookbar, en een seminarielocatie. En zo doen we eigenlijk het hele horeca-pakket. En wie zijn wij? Dat is mijn broer en ik. We zijn de derde generatie, samen nog met mijn ouders, de tweede generatie, en eigenlijk ons team. We zijn eigenlijk echt een familiebedrijf. Al snel eh, hebben we nagedacht over onze waarden en dat is duidelijk wel het familiale in onze zaak. En dat zetten wij echt wel voorop. Dus op de website zie je direct een foto met ons vier. Een website zet eigenlijk ook niet zomaar neer. Eh, daar moet je echt wel een professionele firma voor aanspreken. Ook naar foto's, beeldmateriaal toe. En daar zit echt wel wat denkwerk achter. En wat er dan belangrijk is, dat je zelf aan die website kan sleutelen. Dat je er zelf andere foto's kan opzetten, zelf andere content, nieuwtjes, teamfoto's. Mensen zien dat graag. We proberen wel veel in te zetten op digitale marketing. Mijn ouders zijn in de tijd al gestart met de nieuwsbrieven, wat eigenlijk toch nog altijd heel belangrijk is. Nu komt de digitale marketing er ook bij. Uiteraard Facebook, LinkedIn en Instagram. En daar zijn vooral mijn broer en ik mee bezig om die content te samen op punten te zetten. Als ik andere eh, KMO's bijvoorbeeld tips mag geven over digitale marketing, is dat eigenlijk, je moet niet het warm water uitvinden. Laat je echt inspireren door grote bedrijven. Studio Brussel, Coca-Cola, die doen echt toffe projecten online. De reviews, en dat is zeker in de horecasector het geval, op de voet opvolgen en daarmee bedoel ik ze niet alleen lezen, maar ze ook echt reageren vanuit uw persoonlijk oogpunt. Ik denk dat ons klanten dat echt wel appreciëren en dan zien ze dat het ook echt wel zin heeft om een review te schrijven en dat we de klachten, als die er al komen, eh, toch eigenlijk meenemen in het verhaal.